Dan zie je eigenlijk dat je dus die spannende dingen juist niet uit de weg moet gaan, maar eigenlijk even uh, op moet gaan zoeken, maar niet op een dwingende manier, maar op een uitnodigende manier. Dus dan ga je daar die vol te rijden, maar niet onder die vlag, hè, waar je soms ook ziet gebeuren dat mensen dan naar zo'n vlag toe gaan en dan, dan worden ze boos tegen dat paard en dat de paard denkt alleen maar, ja, zie je wel, ik denk daar spanning had, hè, dat is terecht, want mijn ruiter wordt nou ook boos. Ja? Dus dat, dat moet je niet doen. Je gaat daar gewoon uitnodigend rustig en vol te rijden. En dan steeds iets meer dan naartoe. Als hij iets wegschiet, hou je dat tegen en je ontspant weer. En weer een keer tegenhouden en weer ontspannen. En dan zie je na een paar rondjes kan je daar heel fijn vol te galopperen. Dat was heel goed. Dat deed je heel goed, Tess. Kijk, het, het voelt heel veilig om vast te houden. Dan denk je dat je controle hebt. Maar jij kan, hebben ligt een pony, 400 kilo? Die ga jij niet tegenhouden. Zo sterk ga jij niet zijn. En natuurlijk heeft een paard wel een beetje een gevoelige mond. Maar als een paard wil doorlopen, loopt hij gewoon door. Dus eigenlijk door vast te gaan houden, door tegen te gaan houden, ga je minder controle krijgen. Hey, dan gaan we de teugels weer maat pakken. Dan gaan we daar links. En dan doen we eerst weer een keer, gewoon op een grote volte pakken we één balkje. Net zoals de vorige keer. En dan, als het goed gaat, pakken we ze allebei achter elkaar. Goed, en we rustig, mooi door. Kijk, en dan springt ze veel te enthousiast erover. Dus dan gaan we eens kijken of we nog iets meer rust erin kunnen krijgen. Dat het iets iets rustiger eroverheen overheen galopeert. Ja, dit was beter hè. Nou proberen we weer op dezelfde manier te komen. En dan probeer je in een rechte lijn te rijden. Rustig, mooi gereden. En dan doen we eens rustig, iets rustig. Zeg maar, na de hindernis even. Ho. Dan gaan we steeds iets harder. hè? Je begon eerst met vijf en een half. Nou, toen kregen we vijf en een kwart. En nu al vijf. Dus dan gaat het steeds iets harder. Ho. Ho. Sluiten, ontspannen. Niet zitten en vast blijven houden. Dan loopt hij gewoon zo door. Als je je hand ontspant en dan nog een keer iets tegen gaat houden met je onderbeen erbij. Dan gaat jouw pony wat makkelijker op jou reageren. Kom maar een keer. Goed, hand mooi zacht voor je houden. Hè? Niet nu al aan het tegenhouden zijn. Goed, een keer sluiten. Ja. Dit was super. En twee keer een hele goede afstand gereden op die balkjes. Kijk niet te veel naar beneden. Weet je nog dat we dit een paar maanden geleden voor het eerst deden? Toen kreeg je eigenlijk geen één keer een goede afstand op een balk. Hè? En nu begint dat steeds makkelijker te worden. Dat betekent ook dat je straks over de hindernissen steeds makkelijker... een goede afstand kunt rijden. En daarom zijn die balkjes zo belangrijk. Die balkjes kun je vaak doen en dat lijkt gewoon heel veel op springen. Hè, dat in afstand rijden, in het midden rijden, rechtuit rijden, gelopsprongen tellen. En als je over een balkje een goede afstand kunt rijden... En ook controle kunt houden tussen die twee balken, gaat het daar met springen ook steeds makkelijker. Het is een goede vooruitgang. Goed, leuk om te zien. Voel het wel: hand mee naar voren doen. Dan nou kom je mooi een keer uit gelop. Opletten dat je goed mee zit. Hè? Dus dat je niet een beetje te, te strak terug blijft zitten en hem dan eigenlijk net vergeten volgen in, in zijn besprong. En we gaan niet naar voren jagen, we blijven gewoon rustig zitten. Top gereden Tessa, heel goed. Dit ziet er simpel en, uh, en vertrouwd uit samen. En ik vind nou eigenlijk dat je eigenlijk helemaal niet aan het tegenhouden bent. Goed. Dan nou kom je wel een beetje, goed en weer rustig, en nou dan kom je een klein beetje binnendoor. Kijk, Kijk als ik recht naar de hindernis rijd, dan rijd ik hier. Dan rij ik namelijk rechte lijn naar de andere kant. Dan kan ik weer rechts af. Jij komt vanaf hier. Kijk waar je heen wil. En dan kan je ook precies zien wanneer dat je op de goede lijn zit. Kijken waar je heen gaat. Dit is recht. Dit is recht. Goed zo. Heel goed. Dit was wel recht. Kijk, als jij... Nou is het maar een enkele hindernistest. En dan is het natuurlijk niet zo spannend. Maar als jij zo aankomt rijden. En er staat... een. En daar staat een rechte, ja, of een driesprong, of gewoon een lijn recht achter. Ja, dan moet je gaan bijsturen en dan heb, creëer je dus heel veel onrust in zo'n lijn. De dingen die jij in de hand hebt, die jij makkelijk kunt maken, moet je makkelijk maken. Het is dus, dus recht aanrijden, wendingen wending uitrijden, ritme houden, in het midden rijden. Nou, en dat heb je makkelijk in de hand. En dan kunnen er natuurlijk nog factoren zijn. Dat je pony een keer kijkt of dat je niet zo'n mooie afstand rijdt. Dat is, hè, dat is moeilijker te veranderen dan rechte lijnen rijden. Rechte lijnen rijden is gewoon doen, toch? Kijken, blijven galopperen. Ja, en dan rustig blijven en meegaan. Goed zo, Tess. Kijk naar links, binnenhand ligt van de hals. Ritme houden in de wending, ritme houden in de wending. Goed, en dan rustig blijven. Top gereden, heel goed. Heel goed. En een changementje erachteraan. Hey. Alles zit erop. Even goed belonen. Let op, daarachter die uh, zwarte uh, grijze. Dat is één. Rechtdoor naar die rode hier is twee. Drie. Dan dat struikje. Weet je, die hebben we de vorige keer ook gesprongen. Ja. ja. Dat is vier. En dan ga je rechtsom achter de uh, poelverman, Achter dat struikje daar. Uh, dus vijf en dan hier is zes, maar die gaan we ook even kijken. Zes is een beetje een rare hinderis. Moet je even een keer naartoe stappen, want die gaat hij wel spannend vinden. Want daar kan de zon een beetje in glimmen. Ik denk dat het wel meevalt. Ja? En dan ga je daar gewoon mooi, e eerst recht uit En dan linksom door de, door de dubbelsprong heen hier, deze twee. En dan acht, maar acht is een sloot. Ja. Ja. Na acht ga je door de hoek. Negen, die zwarte. Daar rechtsaf, en die hebben we de voorkeur zeker gedaan, hier door de struiken heen. 10, en dan 11 A en B. Ja. Even naar 8 uh, kijken. Goed, laat je hem even kijken. Hij kijkt gewoon de andere kant erop. Goed zo. Nou weet je, um, we beginnen op hindernis 1. En dan wil ik eigenlijk deze even een keer gehad hebben. Want, hè, dat, die, dat, die die even, dat we het even samen doen en dan gaan we het hele parcours rijden. Ja, dus één beginnen. En doe je gewoon één en dan kom je om de wal heen. En dan galopeer je hier naartoe. Beetje iets aan, dan mag je iets ietsjes drukker opzetten, maar niet naar voren gaan jagen. En wel op je billen zitten, hè? Want je witte rijbroek wordt hier smerig van. Zo, ja, En dan nou niet gaan jagen, nou niet gaan jagen. Kom, kom, kom, benen erbij. Goed, doen we nog één keer één. Even dat daar een beetje de spanning vanaf is. Top gereden. Goed zo. Om de wal heen en dan pak ik het slootje. Galoperen. Stil zitten, zitten, zitten, zitten. En belonen, belonen. Zitten. Zitten, zitten. Stoer hoor. Super. Nou pakken we heel even een Dan is zes. Dat rare glimmende bord. En dan vind ik eigenlijk dat we alle hele gekke dingen gedaan hebben. En dan rij je gewoon op koer. Been, been, been, been, been, been. Je houdt op mijn rijden, Tess. Nog een keer, rol aan, ja, daar kan je niet uit stilstand overheen, dus hup, aangaloperen. kom, kom, kom, super, en belonen, en belonen. Nou gaan we gewoon heel het parcours doen, even stappen. Hey, en uh, weet je, als jij een B-parcours gaat rijden of als je op een koer gaat, hoe werkt dat? Uh, je gaat op een gegeven moment ga je de ring in, hè? de ringmeester roept jou en dan ga je de ring in en dan? Daar is de ingang, hè? Kijk, maar daar is de ingang van de ring, normaal. Onder dat huisje door, langs dat huisje, onder dat dakje door, zie je hem. En dan. Dus jij komt daar binnen en dan jury ze daar, dan doe je meteen linksom voor de jury en dan doe je groet en galoppeer je naar in. Nou, dat is niet heel handig, want dan heeft jouw pony er nog helemaal niet door het parcours heen geweest. Als jij binnenkomt, sowieso tegenwoordig is de volgende ruiter, de vorige ruiter is zijn parcours nog aan het rijden. Hè? Mogen meestal tegenwoordig met twee in de banen. Dus dan kom jij binnen, dan ga je draven of galopperen. Je let goed op die andere ruiter, dat je die niet in de weg rijdt. Dan rij je rond. Nou, ik zou persoonlijk, ik zou binnenkomen hier achter de wal. Hè, daar wij één, twee, dat we die lijn alvast even langs af zijn geweest. Hier rond en dan hier een beetje zo slinger slinger doorheen. Eventueel een keer rechtsom. Nou, dan is diegene een keer gefinished. En dan ga je daar naar de jury, want dat is het juryhok, ja. Dan ga je groeten. Ja. Als jij daar binnenkomt en je doet daar hup linksaf groeten en je galopeert naar zin, dan ben je alleen nog maar op dat stukje geweest. Ja. En dan moet je apart jouw pony naar hen in de zin en dan denk je, oeh, wat is hier? Ja. Nee, maar als er geen andere mensen zijn, dan mag ik dan eerst door de in, Je mag sowieso als je binnenkomt, je krijgt de bel heb je nog 45 seconden voordat je door de startlijn moet rijden. En 45 seconden is best wel heel lang. Dat is echt als jij de baan ronddraaft, galopeert, Dat is geen 45 seconden. Ja. Nou, dus daar is wel iets waar je rekening mee moet houden hè? dat je er even over nadenkt als je dus dadelijk op een koer gaat. Dat je dat wel even doet. Dat je even lekker dat je de piste rond bent gereden dat jouw pony vertrouwd is met waar dat hij is, dat hij geen verrassingen ineens heeft. Ja. Ja? ja? Zullen we het parcours gaan rijden? Ben je er klaar voor? Vier is het uh, struikje hier rechts van jou. ding Dan zullen we hem gaan rijden. Ben je er klaar voor? Ja. Tess, ben je er klaar voor? Zullen we parcours gaan rijden?